Eerste indrukken, heel positief, toepasbaar in de praktijk. Heel goed gestructureerd gegeven met goede voorbeelden waar je per stap eigenlijk allemaal het best zou doen. Iets wat je eigenlijk goed kan in je, in je geheugen houden voor in de praktijk en zeker toepasbaar. Leuke mensen, uh, wat, we hebben wat kennis kunnen maken, wat ideeën uitgewisseld. Uh, het is altijd leuk dat je, dat je samen zit met mensen uit verschillende sectoren, uh, zodanig dat je, die, uh, dat je die invalshoeken toch wat kunt... Uh, ja, uit elkaar trekken en uh, dat je wat breder gaat kijken dan enkel en alleen vanuit je eigen perspectief of uit je eigen ervaring. Ik zou deze workshop zeker aanraden voor andere mensen, omdat je echt wel exclusieve dingen te leren krijgt die je een enorm meerwaarde kunnen betekenen aan een organisatie op de kaart. De organisatie was voor mij prima, een heel leuke presentatie in het begin met grappige voorbeelden zodat je er eigenlijk zelf goed bij blijft. Mooi gestructureerd, aangenaam om te volgen en zeker om opnieuw te doen. Dus de omkadering was super. De lunch was echt perfect. De drank ook alles voorzien. Kortom, schreef was eigenlijk het totaalplaatje wat een videomarketingworkshop moet zijn.